Hoi, mijn naam is Joyce. Ik ben geboren in 1970. Met dit levensverhaal wil ik graag delen wat PMA, Progressive Mental Alignment, voor mij betekent. In januari 2015 kreeg ik het boek Innerlijke Macht van Joop Korthuis in mijn bezit. Vanaf de eerste pagina had ik gelijk het gevoel, dit zou het wel eens kunnen zijn. De oplossing voor al mijn problemen. Ik leed onder heel veel psychosomatische klachten. Eerst moet ik uitleggen hoe het allemaal begon. Ik ben getrouwd met een hele fijne man, mijn soulmate. Samen hebben we twee kinderen, een zoon en een dochter. Na de geboorte van mijn zoon in 1997 werd ik depressief. Ik snapte er niks van, want ik had toch alles wat mijn hartje begeerde? Na twee jaar was het over en scheen het zonnetje weer in mijn hoofd. In 2000 kreeg ik mijn dochter, weer een tijd lang depressief, maar nu kreeg ik ook lichamelijke klachten, pijn in mijn onderrug. Naar de dokter geweest, doorverwezen naar een podoloog, zooltjes in mijn schoenen omdat mijn linkerbeen 2 cm korter is dan de rechter. Nog meer pijn in mijn rug gekregen. Nu weet ik dat mijn lichaam dat lengteverschil zelf prima opvangt en de rugpijn psychosomatisch was. Inmiddels draag ik die zooltjes niet meer en heb ik geen last meer van mijn rug. In 2006 deed mijn broer twee zelfmoordpogingen, wat voor mij uiteraard heel veel stress met zich meebracht. Ik heb een hele hechte band met mijn broer. In november 2007 ging hij weer achteruit en is hij bij ons in huis gekomen tot juli 2008. In januari 2008 kwam mijn moeder met het schrikbarende bericht dat ze nierkanker had met uitzaaiingen. In Nederland hadden ze haar opgegeven, dus heeft ze in België haar nier laten verwijderen, waardoor ze haar leven nog vijf jaar heeft kunnen rekken. Dus in de zomer van 2008 ging mijn broer, waar het weer wat beter mee ging, naar zijn eigen huis terug. En mijn moeder knapte ook weer nierend op. Zolang je voor anderen zorgt, sta je niet stil bij je eigen zorgen. Nu hoefde ik minder voor anderen te zorgen en gingen mijn eigen zorgen opspelen. In 2007 kreeg ik erg veel pijn in mijn tenen van één voet. Daarvoor ben ik naar het ziekenhuis geweest, maar daar konden ze niks vinden. Stevig gevalletje psychomatiek. Ik heb ruim een jaar mank gelopen, zeg maar gerust gestrompeld. Ondertussen ging ik ook mijn huid laten behandelen omdat ik zulke grote ontstekingen op mijn armen had dat ik gewoon koorts kreeg. Mijn huid is ook altijd onrustig geweest, heel veel acne. In 2008 heb ik daar zware medicijnen voor gekregen en is mijn huid rustig geworden. Maar tijdens die keur kreeg ik allemaal pijn in mijn lichaam, wat ze in het ziekenhuis niet konden verklaren. In september 2008 raakte mijn hele systeem, lichaam en geest helemaal overspannen. Ik kreeg nu inmiddels bij elke beweging die ik maakte een stroomstoot door mijn lichaam, alsof ik mijn vingers in het stopcontact deed. Door die stroomstoot schoten mijn spieren in de kramp. Ooit kramp in je kuiten gehad? Moet je je dan voorstellen dat bijna al je spieren in de kramp schieten. Heel mijn lichaam deed nu zo'n pijn dat ik niet meer kon lopen en ik in een rolstoel terechtkwam. Aangezien mijn lichaam niks markeerde, moest het dus tussen mijn oren vandaan komen. Nu brak er een tijd aan van hulp van psychologen, psychiaters, opname in de kliniek, NLP, morfine, antidepressiva, niks wat echt hielp. Ik ben natuurlijk mezelf gaan spiegelen. Ik wilde weten waarom ik dit allemaal voelde, meemaakte. Toen bij mij de realisatie kwam dat mijn jeugd ermee te maken had, stopten de krampen. Maar de stroomstoten, steken in mijn voetzolen en de angsten die bleven bestaan. Ik had angsten ontwikkeld die mijn leven zo beïnvloeden dat ik erdoor geleefd werd. Bang om te lopen omdat ik bang was om te vallen. Ik heb anderhalf jaar in een rolstoel gezeten en ben met heel veel wilskracht mezelf gaan dwingen om weer te lopen. Dat lopen bestond vooral uit naar de grond kijken of ik nergens over kon vallen. Ik had dus nog steeds die stroomstoten, steken in mijn voetzolen en die verlammende angsten. Maar ik dacht ik loop tenminste weer. In 2014 ging het weer achteruit met me. In het najaar weer naar de huisarts. Weer doorverwezen naar NLP, maar het hielp me niet van mijn pijn en angst af. Ik begon serieus bang te worden dat alles weer van voren af aan opnieuw zou beginnen. In 2015 kreeg ik een boek Innerlijke Macht in handen. Ik begon te lezen en ik dacht hier kan ik wat mee. Ik ben gaan googlen en vond het telefoonnummer van iemand van het PMA-instituut. Mij werd gevraagd of ik even het kort ziektebeeld wilde beschrijven. Daarna kreeg ik al snel een ervaren PMA-coach toegewezen en ik kon in februari aan de slag met de sessies. Ik had geen idee wat me te wachten stond, maar het ging allemaal heel snel. De eerste sessie was gewoon boven op mijn eigen bed met de laptop op schoot via Skype. Ik zag de ene jeugdherinnering na de andere. Vanaf het moment dat die nare herinneringen in mijn bewustzijn terugkwamen, werd de ziekmakende lading er voor altijd afgehaald. En dat voelde ik. De eerste sessie was in de avond. Toen ik de volgende ochtend opstond, stond ik ineens heel snel naast mijn bed, in plaats van in het tempo van een hoogbejaarde. Ik voelde geen steken meer in mijn voeten en geen stroomstoten meer. Ik ben heen en weer gelopen in mijn slaapkamer, vol ongeloof. Ik ging ervan uit dat het maar even zou duren, maar tot op de dag van vandaag zijn de klachten niet meer teruggekomen. Wat voor mij ook erg belangrijk is, is dat ik niet meer de hele dagen dat zenuwachtige gevoel door mijn lijf voel gaan. Ik wilde natuurlijk meer weten over PMA en daardoor mezelf beter snappen. Dat ik begreep waarom ik doe wat ik doe en voel wat ik voel. Ik heb nu ontdekt dat je op een redelijk eenvoudige en snelle manier van je klachten af kunt komen. Daarom heb ik de opleiding voor PMA-coach bij Joop Korthuis gevolgd. Op de opleiding maak je persoonlijk een hele grote sprong in je gezondheid en jezelf snappen waar al mijn klachten vandaan kwamen. Ik ben altijd kapster geweest. Hoe mooi is het nu dat ik mensen van buiten mooi mag maken en van binnen gelukkiger en gezonder. Ik zou het iedereen aan willen raden om door PMA een gezonder en gelukkiger mens te worden. Het zou mooi zijn als mensen door mijn verhaal gemotiveerd raken om aan de slag te gaan met zichzelf, om zo het beste uit het leven te halen. Dit is in grote lijnen mijn verhaal.